Op een random avond kreeg we het idee om te kamperen op een dak. Vol bepakt en met volle moed vertrokken we op zoek naar een dak. Daar hebben we de pak ezel! Het dak van de Weba was uitverkoren. Toen we op het dak aangekomen waren hebben we de tent hadden opgezet, hadden we zin om nog even te skaten. Na de skatesessie bewonderden we de sterren met in ons oren fluisterende ukelele. Als echte bad boys poetsten we onze tanden. En Asante weer op een andere manier. Henri, waar bevinden zich de webas? Plots werd iedereen Frans-talig. sala salat resté. Ça c'est notre restaurant. Na het Franse gepraat was het tijd om onder de slaapzakken te kruipen. Yeah. Slaap wel, hè. Slaap wel. In bed, Na een vermoeiende nachtrust is het tijd voor een lekker ontbijtje. Ga jij maar om het ontbijt, jij. Van dat ontbijtje werd Assante gelukkig. Na het ontbijt was het enige waar we nog aan dachten: inpakken en wegwezen. Na deze geweldige levenservaring gingen we weer huiswaarts.